De zomervakantie is over. Mensen gaan weer naar hun werk, naar school. En ook de politiek is weer begonnen. De eerste verschijnselen van de verkiezingskoorts zijn al waar te nemen. En straks, met Prinsjesdag, staan de politici weer luidruchtig met elkaar te discussiëren. Maar is dat niet allemaal schijn? Deze vrije lezing gaat over het spel van de politiek. Een acteur... Kan op het podium heel woest tekeer gaan tegen een ander acteur. Maar achter de schermen de beste vrienden zijn met diezelfde acteur. Bij acteurs is dat goed te begrijpen, want zij spelen een bedachte rol, een personage. Maar politici worden geacht zichzelf te zijn. En daarom vinden mensen het vaak gek als politici elkaar in een politiek debat met grote woorden bestrijden. en na afloop soms gezellig een praatje maken, misschien zelfs wel een biertje drinken. Hoe waarachtig ben je dan nog? Is dat geen teken dat politici eigenlijk een spel spelen? Dat is toch niet goed? Het lijkt een logische conclusie. Iemand die daar anders over dacht was de beroemde Nederlandse historicus Johan Huizinga. Hij zei, het is juist heel goed dat er een element van spel is in de politiek. Hij zei, het is prima als mensen grote woorden gebruiken in een debat. Strijd binnen het spel was prima, maar hij vond het net zo belangrijk dat het spel op een gegeven moment ook weer tot een eind kwam. Want na het debat moest er ook ruimte komen voor een gesprek. Als politici zich vastdraaien is dat slecht voor de gezamenlijke strijd voor de belangen van het land, zo zei hij. Hoe nodig dat is zien we ook in onze tijd. Bij de meeste politieke debatten zijn politici zo aan het strijden dat van een echte uitwisseling van argumenten geen sprake is. Politici laten zich tijdens zo'n debat vrijwel nooit door een ander overtuigen, vaak uit angst voor gezichtsverlies. En omdat de camera's tegenwoordig 24 uur per dag doordraaien, is er voor een noodzakelijke pauze in het spel ook weinig ruimte meer. Alles is politiek geworden. Huizinga stelde vast dat parlementen die volledig politiek waren en waar het spel zowel voor als achter de schermen doorging, zelfs het einde van de democratie konden inluiden. Het was niet zo gek dat hij dat zei, want in de tijd dat hij zijn analyse schreef in 1938... Was dat bijvoorbeeld aan de hand in Nazi Duitsland, waar parlementsleden van zowel links als rechts persoonlijke contacten met Kamerleden van andere partijen uit de weg gingen. Huizingaas schreef dat ontspanning nodig was om de politiek wat adem te geven. Hij zei, het spel waarborgt een elasticiteit der verhoudingen die spanningen toelaat welke anders ondraaglijk zouden zijn. Als politici nooit in de pauzestand kunnen, is de kans dat ze elkaar echte hersens in slaan veel groter. En zijn we nog veel verder van huis. Of, zoals Huizingaat ook schreef, het is immers het afsterven van den humor wat dood. Dus laten de opvattingen vooral knallen in die debatten. Laat de tegenstellingen zien. Maar na Prinsjesdag, in de terugreis, in de trein, laat dat spel dan weer even rusten. Zodat de dames en heren politici even over elkaars opvattingen kunnen nadenken. Goh, je had, eigenlijk, je had eigenlijk wel een goed punt. Misschien moeten we daar toch wat mee doen. Of zoiets. Het noodzakelijke spel in de politiek. Johan Huizinga. In dit campagne-seizoen geen overbodige luxe om dat te lezen. Ik wens u een vrijzinnige week.